De tweede editie van de Jongeren Mediadag ging door op 2 april in Brouwerij lamo in Mechelen. De dag ging van start met lezingen en een panelgesprek. In de namendag konden jongeren aan de slag met verschillende media in tal van workshops. Ik ben hier op een exchange. Een uh, seconde I was ik een game called Casper's Game. Uh, eigenlijk Vandaag is het een beetje een uh, VJ-lab, zodat mensen kunnen zien wat we in de workshops uh, eigenlijk doen. Het is een beetje experimenteren met een live camera, die wordt direct opgenomen. We hebben hier vandaag vijf opdrachtenkaartjes bij uh, die werken rond talenten. En als ze die invullen, volbrengen en een foto daarvan op Facebook of Twitter plaatsen met hashtag NoHate, maken ze kans op filmtickets. Eigenlijk willen we vooral de actie NoHate vandaag bekendmaken. Eigenlijk wou ik uh, na school hier beneden is een optredentje van uh, verschillende dj's en daar kwam ik naartoe. Maar er kwamen zo mensen met uh, verschillende affiches en flyers en ze zeiden dat we hier naar verdiept moesten komen. Dus dan kwamen we eens kijken. En uiteindelijk hebben we nu een, een vlog gemaakt, opgenomen voor uh, op YouTube. Ik denk dat we nog even uh, gaan gamen hier. Vond je het al een interessante dag? Voorlopig wel hier. Uh, het is wel tof. Er zijn ook uh, videospelletjes van de oude... Oude video games en uh, beneden is wel een graf FH, dus Het is wel top.